Hé, hey, Black Tech. Oh, Black Tech. Goed zo, Black Tech. Het regent weer, Black Tech. Kom maar, Joyce! Oh Joyce! Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kom eens, Roosje! Hé! Hey.